Het is vandaag zondag en we zijn op weg naar de paardjes toe. Want we gaan vandaag trailer laden oefenen en we gaan even rijden. Gisteren zijn we ook naar de Dutch Opening Eventing. Dutch? Dutch Opening. Opening. Open. Open. Open. Eventing. eventing. Masters. masters. Dutch Open Eventing Masters. Daar zijn we geweest en daar komt een aparte video van. We gaan de trailer laden als we daar zijn. Nou, tweede keer na de val. Vorige keer ging het best goed. Rekaptekst weer opgedaan. Ze krijgt nu alleen snoepje, denk ik, als ze in de trailer komt. Nou, oké. Okay. Dat was het. Ja, ze mag er wel uit, geeft niet. Stapje, stapje. Nou, netjes toch? Gaat Pony? Nou, ze stond er net al op. dus is de tweede keer tweede training. En de zon kwam weer in één keer. We gaan wel nog heel snel eruit. uit. moeten we nog wel even mee oefenen. Ze is nog wel blijven ja. staan. goed zo! Daar gaan daar snoepjes voor. Nou. En dan is ze er weer uit. Ja, oh, was... dan is het er weer uit. Rustig aan. Zo. Nou, even lopen. Oh, mag ook. Ja, loop Ja, wel die kant op, want zo ziet niemand je pony meer. Oh, pony is nu uit beeld. Daar is ze weer. <laughs> En de reken tekst weer opgedaan, omdat ze daar gewoon rustiger van wordt. En uh, hoe rustiger de pony is, hoe makkelijker het is. Je ziet het, ze gaat er in één keer op. Wat op zich wel bijzonder is, dat had ik niet verwacht. We hebben wel veel oefeningen gedaan met uh, wachten, luisteren, stoppen als Tessa stopt. Dat dus, wat ze nu doet. Maar dat ze zo snel wel weer gewoon weer in zou gaan, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar ze zijn heel blij. Ja. Oh, nee. ja. ah, stapje. Ja, dan gaan we Snap weer uh, oefenen met een je? achter de Snap doen. Snap je? Snap je? dan je? Snap je? Dus braaf, ja. Maar eentje, eentje, eentje. Geen op de bol. Het gaat heel snel weer uit. Dus dat is sowieso een doen. Blijf staan. Ja. En dan tellen. Zet. Geef een snoepje. 1, 2, 3, 4, 5. Snoepje. Zo'n keer is er niet per 10. Dit mag zo natuurlijk niet, hè. Geef geeft niet meer. Nou, Dit is knap. Dit is knap. Ja, dit is knap. Dit is knap. Dit is braaf. Dit is knap, hoe niet? Nee, niet mij opeten. Dit is een knappe pony. Goed gedaan. Deze even naar voren. Ja. Goed zo. Moet ik ook uitkijken dat ze maar niet plet. Ik heb hier eigenlijk geen ruimte. Dus eigenlijk is dit niet zo goed. Kun je eten? Ja, dat mag wel hoor. Dus we eens wat gedaan. Ja, kijk eens. Zo. Goed zo. Hoe vervel je met dit soort dingen? Dan wil je andere dingen doen, op je telefoon kijken en zo. Want het heeft natuurlijk geen nut, want je moet de aandacht bij de pony houden. Gewoon een je, zoek het maar uit. Als ze er nu in gaat, is het voor mij wel klaar van vandaag. Ze dus is er nu natuurlijk een aantal keren in geweest, weer uitgegaan, moeilijk gedaan enzovoort. Dus als ze er nu in komt, dan uh, krijgt ze een beloning en dan is het klaar. We leggen hem alvast. Oh, het ligt al klaar. Ik heb er nu drie. Drie. Heel ja, goed. Dan kunnen we kunnen weer poep gaan scheppen en de trailer op een halve centimeter uh, van andere trailers afpakeren. Moeilijk. Ik hou nog steeds druk, maar niet te veel. Het is ook een soort uh, padstelling. Die beweegt er als eerst. Nou, ze trekt niet te hard hoor moet namelijk opgeven. En op dit moment is ze daar nog niet toe op bereid. Oké okay, we staan nu, voor vandaag sluiten we het af, want uh, ze vinden het toch nog steeds heel spannend, dus het is een aantal keren heel makkelijk om te gaan, maar zoals je ziet gaat het nu niet goed. Dus uh, voor vandaag sluiten we hem even af en dan uh, gaan we morgen gewoon verder, of overmorgen. training hebben we erop zitten, paarden zijn gezavond, ze gaan nu rijden, alleen is het een flieke boei. Ik heb nog steeds geen microfoon en ook geen pluisjes. Dus uh, dan horen jullie me toch niet. Dus ik denk, doe hier eventjes vertellen te gaan rijden. En dan zal ik wel wat impressiebeelden maken. Dan kunnen je meekijken. Maar uh, ik ga maar niet meer praten, want ik verstaan me toch niet. Goed, het giet ineens, dus we zijn nu binnen en binnen is ook geen woei. Nou, heeft Faan uh, net de andere deur gewoon via de pony dicht gedaan, maar deze ging Stony doen. Nee. Nou ja, oké. Okay. Hier hebben we een uh, jump pony, een dressuurpony, nog een jump pony. En een uh, YouTube paard. Dus, nou, dan gaan we maar lekker binnen rijden. We zijn net altijd binnen om geen zeepaardjes te worden. Oh ja, dat had ook wel leuk geweest. zeepaardjes jongens. Blondie denkt dat is die nu weer. Die is rustiger buiten dan binnen. Die is niet zo gewend aan binnenbakken denk ik. Dus nou ja, is goed voor haar. Even lekker oefenen. Het is vandaag maandag. Ik ben bezig met blondie te poetsen. En uh, ik ben weer bezig met de hoeken. En we gaan uh, het is een beetje regenachtig, maar we gaan het toch buiten proberen om buitenritten te gaan een soort van. En jongens, ik heb echt een vraag aan jullie. Blondie is een beetje raar. Blondie doet de hoofd schuin. Achter gaat ze ook nog graven. En dan de aan deze kant op die conner Dus hebben jullie een idee waarom zij haar hoofd schuin doet? Dus laat het weten hier in de comments. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Wat? Wat kun je doen? Uh, horse Agility, zo'n beetje staan jongens. Gelukkig geen woei vandaag, dus ik kon een beetje filmen. Ik heb nog steeds geen microfoon en nog steeds geen pluisje, sorry. Uh, we gaan even buiten ons stappen, misschien nog draven, weet ik nog niet. Maar uh, gisteren hebben we gedresseurd en vandaag wil ik dan weer wat anders doen. Toch proberen wat meer variatie in het geheel aan te brengen. Oh, nee. Dus, uh, oh, ik word geweld. Kijk, ja, de regen. Dus ik moet ook met mijn telefoon filmen, want die is waterdicht en mijn camera doet dus niet. Uh, wel hadden zoiets van ja, die bui die gaat wel over. Maar ik geloof dat we toch dat in... Ik had zoiets, Tessa, die vroeg al: moeten we terug? En ik was aan het bellen. Uh, we gaan morgen de livestream doen van de 50.000 abonnees. En als jullie dit zien, dan is dat al geweest. Dus dan hebben jullie dat allemaal meegekregen? Ja! Maar er worden hele gave prijzen en hele leuke dingen gedaan. Dus dat is gewoon super gaaf. Maar uh, we gingen dus even stappen vandaag. Gisteren hadden we gedresstuurd. Uh, morgen springen, dus uh, vandaag even lekker een stapje of misschien een stuk graaf klopperen, maar gewoon lekker buiten, niks moeilijks. En uh, toen ging het regenen. Dus nu zitten we in de regen. Geef niet. Nou, wij zijn in de gietende regen, dus mijn nieuwe uh, camera hangt hier keurig onder mijn shirt, want anders wordt hij nat in zo'n ziek. Uh, Tess is nat, Vroon is nat, Blondie is nat en ik ben ook nat, zijknat. nat. Kijk, het zien zo? Dan komen de druppels komen van mijn cap af. Ik ga het laten zien, wacht. Even. Ja, maar het zie je niet zo goed, wacht even. Ja. Het is niet alleen regen, we komen ook nog allerlei apparaten tegen. Ja, de van dus dat doet het een beetje raar. Die is uh, Nienke en uh, Maartje van saressa uh, idioterie aan het doen, namelijk John Deere. Drie John Deere. Drie John Deere. Achter me blijven. We vinden niet langs het vries van wers ze we zijn afgelopen? Ja, ik weet ik zo. We het eerst. Mijn vrouw is niet zo bang, dus misschien is het makkelijk als vrouw gewoon even zo doet. Dat is makkelijk even blondie kijken. Zie je? Dan denk ik blondie, oh. Uh. Nou, ik ga het telefoon weer weg doen. Nou, de regen is ermee gestopt. Daar is het En uh, we zijn een beetje droog gegaloppeerd in de bak. Want buiten ging blondie heel netjes. Dus maar vrouw was bijna niet te houden. Dus we zijn toch maar weer gaan stappen. En ja, we zitten een beetje ver uit elkaar, Tess. We zitten een beetje ver uit elkaar. Ja, klopt. We moeten even anders doen. <laughs> Zo, dat is beter. Ja. Dus uh, we gaan de paardjes afzadelen. Ik moet vooral de hoeven nog even doen. En dan gaan we denken, maar even een thee drinken. Want die is, uh, nou ja, ik ben wel weer droog. Ze heeft het koud, maar ik heb het wel weer. Oké, okay, ik ben droog gegalopeerd. Een soort droge molen, iets. Dat dus. Het is vandaag woensdag. En het uh, is de laatste woensdag dat ik hier ben. Waarom zou je denken? Dit is de laatste woensdag dat ik hier ben voor ponykamp. Het <laughs> dat is niet gekeurd. Ik ben er nog wel bij volgende week woensdag. Maar misschien. Ik, ik weet niet, het is lastig. En uh, volgende week heb ik de dus ponykap van zaterdag tot zaterdag. Dus precies als de week vlog eindigt. Als die weer begint, ja, ja. En moet ik een hele week deze gaan missen. Mijn moeder, mijn vader, mijn broer en mijn corona en mijn Alice, iedereen. Ja. Maar ja, ik ben nu aan het poetsen en ik probeer heel mijn poetstas te gebruiken, dus al mijn spullen. Want ik heb heel veel spullen. Ik heb dit al gebruikt. Nee, ik. Deze match -plus is dan ook deze, mm -hmm. want um, ik vind dat heel veel spullen heb, dus dat wil ik zo allemaal goed vernutten. Dus uh, ik uh, ben nu bezig met deze. Misschien kun je vertellen wat je gaat doen na het poetsen? Na, na het poetsen ga ik zadelen, ga ik mijn cabot doen, ik een luizen aandoen, ga ik gewoon mijn hoofdstel in doen, heus wel. Ik ga daarna ook rijden samen met mijn moeder. Niet doen moeder. is gevaarlijk. En dan zien we het zo alweer. Het was de engste poepschep van Nederland. Ik denk dat er een kabouter op zat, de poepschep. napper nou, nee. nou dan hoofd je weer een beetje ontspannen, dus heel gespannen, juist, heel goed, is alles, is genoeg, is prima zo, een beetje doorstappen, gaat ze te langzaam, heel keurig dit is. Nou, ik heb weer een mail gekregen en. Um... De eerste is van uh, Amik. Van Ze heeft me een briefje, oh, een briefje. me een briefje geschreven voor, om mijn succes te wensen. Nou, ik zal hem even voorlezen. Lief Tessa, ik hoop dat je snel weer opknapt. En heel veel succes met je lieve broek. Wat heb jij een prachtig? Wat een prachtige pony is het. Goedjes allemaal ik. Alleen is deze kaartjes duurt heel week. Dan heb ik hier ook weer. Oh, heb ook weer een briefje. Daar heb ik een armbandje van gekregen. Ik heb een paardje gekregen. Dat is Bella. Die heeft nageschilderd. Een heel mooi roze papier. En ze heeft ook wat geschreven. Lieve Tessa, heel veel sterkte alvast. Ik heb Bella geschilderd. Op een slijgpaard. Ik hoop dat je hem mooi vindt. En dan is deze van Indie Schoenmakers. Dan geeft zij een YouTube-kanaal Tessa. Heel erg bedankt voor deze lieve spulletjes. Deze gaat op elkaar staan en deze ook. Nou ja, ik vind het echt heel lief. Als het rondom nog betekent, het dat we in de middag gaan we op les bij de Arkenhoeve. Dus vandaag gaan Molly en ik op les bij de Arkenhoeve. Vorige week zijn we ook gegaan en ik heb geoefend met mijn tempowisselingen. Um, omdat we daar nogal vlug op, juist op traag waren. Dus ik heb geoefend en uh, dat ze beter naar me gingen luisteren. En ik hoop dat het gelukt is. Ik ben op de arkelhoek en ik ben hier ik ben op te zadelen. En ze vertellen dat drie mensen hebben al me besloten Blondie is altijd relaxed. Maar niet uit waar ze is, maar niet uit wat ze doet. Ze is altijd relaxed. Knappe nou, paniek. overgangen geoefend en balkjes gedraafd. En ik ben super trots op mijn blonde pony die nu in de boerstrailer staat. Nou ja, ik vond het heel erg leuk. En dan maar de volgende keer. Tot morgen. Zo, hierheen, hierheen. Zo, mooi rechtop blijven zitten. Nou iets aandrukken met je been. Juist, stop. En galopeer maar door. Teugeltjes niet kort te pakken. Zo, kijken waar je heen gaat. Zo, mooi recht maken. Achterhoofd blijven. Juist. Stop. Kijken naar je volgende indruk en draai je maar. Draai je maar. Juist. Handjes laag. Niks doen met je benen. Nou. Juist. Iets opvangen weer. Het is zo mooi rustig vandaag. Ik wou dat is het, heb ik zo, mooi, net zeggen wat we begreven. Dressuurles! Handjes oh, ook naast elkaar. Juist. Rustig met je hulpen daar en galoppeer maar door. Ze wisselt mooi. Handen laag. Oh. Dan lukt hij iets te dicht. Voel je dat? Ja. Dan moet jij hem iets meer opsluiten, zeg maar. Dus hou maar iets tegen hier al. Sluiten. Juist, even opvangen, maar het gaat iets te hard. Eén teugeltje opvangen, duidelijk terugnemen en ontspannen. In je hand, juist. Handen laag, handen laag. Dat is echt een konijn dan. Het is iets te dik. Hey, Zo, hij springt wel, maar waar raar. Daar. Maar het mag niet harder. Juist, handen laag. Zo, één teugtje Even duidelijk terugnemen. Zo, blijf rechtop, blijf rechtop. Juist, handen laag, handen laag. Als je tegenhoudt, moet je je benen tegenaan doen. Ja, dat zag er heel spannend uit. <laughs> Zo, wende, wende rechtop juist sluit hem, sluit hem, handen laag hou hem bij je, niet gaan rijden hoor E deixa op corona. Wat gaat ze Weer doen? Ze gaan springen op Corona. <laughs> Weer voor het eerst een lange tijd. En Geweldig. Ja, mooi blijven zitten. Klein beetje kuiven zitten. Juist. Mooi sprong. Iets opvangen. Klein beetje sluiten met één En kijken naar je volgende erin. laten lopen en sluiten. sluiten. Uitstekend. Top. Ze weten weg gewoon nog. Om rijden. Een rustige pijn. Sluiten. Sluiten. 1, 2, 3, 4, 5. Eén ja, Even tot vangen. Rustig. Hier. Kijken naar hindernis. En blijf kijken. Hou je keuken tegen mee mee, juist. Sluiten iets, geel, juist. is staat heen niet, hè? Ik hoop het wel. En dan springt ze over de waterbak heen. Daar je kijkt er mooi tegenaan daar. Juist. Even opvangen, even opvangen. Juist. Dat is goed. Die, niet te hard. Ik ben kapot, dus ik heb besloten, want ik heb heel, heel lang niet meer gesprongen, dat ik uh, steef. die zit er nu hier achterop, die had al gezegd van nou, ik wil wel een keer op springen. Ik denk, nou dit is een mooi moment, dan kan ik uitpuffen, dan hoef ik alleen maar de camera vast te houden, dan kan zij springen.